Hoi, ik ben Joris van Voice en ik wil je graag wat vertellen over het pakket Basis. Dit pakket bestaat uit de modules openingstijden en meldingen. Nou, wat kan je daar nou mee? Stel dat jouw bedrijf van 9 tot 6 is geopend elke dag, dan wil je dat tussen die tijden de telefoons op jullie bureaus gaan rinkelen. Maar na 6 uur moeten ze niet meer rinkelen, want dan kan niemand ze opnemen en heeft de klant een slechte ervaring. Nou, wat wil je wel? Je wil graag dat die klant een melding krijgt te horen met Momenteel zijn we gesloten, je kunt ons morgenochtend om 9 uur weer terugbellen. Of dat de oproep wordt doorgeschakeld naar een antwoordservice of een voicemail of jouw mobiele telefoon. Dat kun je met het de, pakket de basis allemaal heel eenvoudig instellen.